Hadden ze altijd maar zo'n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven, voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. God spreekt niet alleen tot de leiders van bedieningen. Hij spreekt tot iedereen die een persoonlijke relatie met Hem heeft. Veel mensen verwachten helemaal niet van God te horen, maar in werkelijkheid spreekt Hij tot een ieder van ons. Hij spreekt ook tot jou. Natuurlijk kun je hem niet horen en doen wat hij zegt als je niet naar zijn stem luistert. Je luistert door de Bijbel te lezen, stille tijd te nemen en je hart voor te bereiden om op een regelmatige basis van hem te ontvangen. Op die manier kun je zijn opdrachten volgen en zijn geboden naleven. Lees Deuteronomium 5, vers 29. Kun je de ernst in Gods stem horen als Hij deze uitspraak doet? Hij wil dat we zijn geboden naleven opdat het ons goed gaat. Hij geeft om ons welzijn. Hij weet dat de enige manier waarop Hij voor ons kan zorgen is als we bereid zijn om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen. Maak je relatie met Jezus Christus tot een levensstijl. En wees een trouwe dader van het woord. Luister vandaag naar zijn wijsheid en volg het op. Laten we samen bidden. Heer, ik geloof dat u tot mij spreekt en ik wil uw stem horen. Ik zal opzettelijk luisteren naar wat u mij vertelt te doen en dit naleven, opdat het mij goed zal gaan. In Jezus' naam. Amen.